Wil je graag je Cambio-wagen voor je deur parkeren, in plaats van op je vaste standplaats? Dan zijn onze zonewagens echt iets voor jou. Deze wagens staan vrijgeparkeerd in je buurt en vullen onze vaste standplaatsen aan. Met een smartphone met mobiel internet, de Cambio-app en een gps-verbinding ben je zo vertrokken. Duid eerst in je profielinstellingen even aan dat je de zonewagens wil gebruiken. Verder is het heel eenvoudig. Kies bij het reserveren de zone die je wil gebruiken uit de lijst van standplaatsen. Vanaf een kwartiertje voor je vertrek kan je via de Cambio-app gemakkelijk jouw gereserveerde Cambio-wagen vinden. Je ziet op de kaart ook andere beschikbare Cambio-wagens. Als je wil, kan je met een simpele klik meteen omboeken. De app helpt je op het einde van je rit ook met het terugbrengen van je Cambio-wagen. Parkeer hem op een plek binnen de groene zone. Let op, niet op een Cambio-standplaats. Die zijn immers al voorbehouden. Vind je geen vrije plek of staat er een parkeerverbod aangekondigd, dan kan je nog uitwijken naar de oranje zone. Je betaalt dan een kleine compensatie aan de volgende gebruiker, die de wagen buiten zijn zone moet oppikken. Jij kan die zelf natuurlijk ook verdienen door een wagen in de oranje zone op te pikken. Cambio-autodelen meer dan ooit een auto waar en wanneer je wil. Veel rijplezier!